Goedemorgen. Mijn naam is Jan-Job Kooks. Ik werk als Business Development Manager bij Data Analytics. Ik zit ook in het MT van Data Analytics. En Mijn belangrijkste werkzaamheden zijn de productondersteuning en de fit tussen de producten enerzijds... en de klanten die we hebben anderzijds. En met name op belangrijkste is mij, dus waar moet het naartoe gaan groeien. Nou, ik ben begonnen bij Data Analytics op marktinformatie. Het Wat ontzettend leuk is, want tot en met het initiale gebruik ze onze cijfers. Hè. stond de automotive markt gratis, daar mogen we best wel trots op zijn. En daarna ben ik eigenlijk doorgegroeid in de verbreding naar alle voertuigdataproducten die we hebben. En sinds vorig jaar, vanuit Data Analytics, alle producten, dus ook de consumentendata erbij. En daardoor kan ik eigenlijk vanuit, vanuit buiten als een klant kan ik naar ons kijken, omdat ik de hele portfolio nu, nu eigenlijk mag ondersteunen. Ja, en dat is ontzettend leuk om te doen. Sinds vorig jaar januari ben ik in het MT van DNA gekomen en dat is wel voor mij een ontzettende ontwikkeling geweest. Nee, toen ik erin kwam dacht ik... Dat doe ik op vrijdagmiddag er wel even bij. Dat is ook echt een baan. En daar heb ik toch echt andere skills voor nodig. En daar heb ik me behoorlijk ja, moeten doorontwikkelen. Zowel persoonlijk als ook ja, in, mijn, in mijn werk zelf met mijn collega's. En richting de BOV mij. En dat is al een, een hele leuke ontwikkeling mee te maken. Bij de ontwikkeling, kijk ook even naar je persoonlijke ontwikkeling. Twee weken geleden hebben we een hele lieve collega van ons afscheid moeten nemen. En ik heb persoonlijk ook in mijn eigen familie wel dat soort situaties meegemaakt. En dan ga je wel nadenken over. Wat je nog wil bereiken, en mijn, mijn advies zou zijn als er kansen langskomen, pak die kans, ga vooruit en eh, wacht niet lang daarmee. Maak je keuze.